Wil je sterven? Maar god. Uh, in gezelschap wil ik sterven. Ja, ik, ik hoop wat, wat handen aan het bed. Dat, zou, uh, dat heeft de voorkeur. Wat had je graag uit willen vinden? De fiets had ik graag willen uitvinden. Dat is een mooie uitvinding. We hebben een hoop aan met z'n allen. En, uh, dan moet ik zeggen dat ik niet eens een fiets heb. Dat mijn vorige fiets gestolen is, heb ik besloten om geen nieuwe te kopen. Maar als ontwerp, als, als ding, vind ik de fiets eh, prachtig en had ik hem graag uitgevonden. Het is mooi geweest als mijn naam erachter had gestaan. Wat is jouw idee van ellende? Ik vrees dat ik nogal een zondagskind ben en niet heel veel ellende heb meegemaakt in mijn leven. Wat voor een schrijver natuurlijk heel, heel erg is. Want hoe meer ellende je hebt, eh, hoe meer stof tot schrijven je hebt. Het is, ik vind het bijna te oppervlak, maar ik heb daar gewoon antwoord op. Mijn idee van ellende is alles verliezen wat ik heb nu. Uh, uh, mijn huis verliezen, mijn, uh, mijn vrouw verliezen, mijn kinderen verliezen. Dat is wel iets waar je... Uh, als je een, een zekere leeftijd bereikt hebt, dat wordt wel een serieuze angst. Wat vind je het beste stuk uit jouw boek en waarom? Wat mij uh, tijdens het schrijven... Uh, uh, uh, het meest is opgevallen en waar ik zelf heel verrast door was, is het idee dat de ouderdomskwalen, waarvan we allemaal leren dat je daar niet aan ontkomt, dat die goed deels niet door leeftijd worden veroorzaakt, maar door leefstijl. En Dat was nog wel een eye-opener en eigenlijk is dat de premisse van het hele boek. Dus, nou ja, laat dat dan het beste stuk zijn. Waarom wilde je dit boek schrijven? Um, dat begint eigenlijk een jaar of 16 geleden toen ik stopte met roken. Uh, ik kwam uit de muziek en uit de literatuur en uit de journalistiek. En dat zijn allemaal vakken waarin gezondheid niet uh, heel hoog in het vaandel staat. Er dus werd veel gezopen, er werd veel gerookt en veel andere dingen gedaan. En toen ik veertig werd bedacht ik dat ik maar eens moest stoppen met roken. Omdat ik mezelf aan het dood roken was. En Toen ben ik een beetje bewegen gaan oppakken en wat ik daarmee ontdekte was dat het contrast met het idee dat de aftakeling begonnen was bij 40 jaar, dat dat helemaal niet waar hoefde te zijn. Namelijk dat ik, ik werd gezonder en ik werd fitter en ik werd sterker en ik werd sneller en ik kon daar nog een opbouw doen ook en langzamerhand rijpte dat idee om daar iets mee te doen. En nou ja, ik heb daar Frank van Hellemond bij gevonden, een bevriende sportarts. En samen hebben we dit idee uitgewerkt tot wat het nu is. Waarom wil je dat mensen jouw boek lezen? De belangrijkste reden is dat we duidelijk maken dat, je, dat, dat veel van de van die fysieke ellende die je te wachten staat als laten we zeggen 40plussen, dat die te voorkomen is of omkeerbaar is. En dus nou ja, je kan er heel het leven mee vooruit, natuurlijk. Hoe heb jij je eigen midlife-crisis overleefd? Nou, dat is heel aardig. We hebben ontdekt dat de midlife-crisis uh, niet bestaat. Er is wetenschappelijk onderzoek naar gedaan en ze zijn erachter gekomen dat er gewoon niet is. Uh, er zijn weliswaar mannen die uh, op hun vijftigste ontslag nemen bij de baas een Harley kopen en met de secretaresse achterop uh, naar de einde verdwijnen. Maar er zijn ook mannen van dertig die dat doen. Mannen van 25 die dat doen. En bij mannen van die leeftijd noemen we dat geen crisis. Alleen bij mannen van middelbare leeftijd. Dus het bestaat niet. Ik heb het ook niet gehad. Een andere hamvraag. Wat heb je liever? Haaruitval, een buikje of libidoverlies. En waarom? In mijn geval is het makkelijk lullen natuurlijk. Maar ik moet kiezen voor haaruitval. Dat is heel vervelend. En mannen die dat hebben, die lijden daar ontzettend onder. Tenminste, sommige mannen lijden daar ontzettend onder. Anderen die pakken de tondeuzen en die zeggen, well, dat zal allemaal wel. Maar um, uh, haaruitval, ja, dat is gewoon een soort genetische predestinatie. En uiteindelijk, 80% van alle mannen uh, uh, moet eraan geloven. Alleen het levert geen gezondheidsschade op. Nou ja, Libidoverlies, dat is meestal een gevolg van uh, een slechte leefstijl. En dat heeft ook niet zozeer te maken met het vorderen der jaren, als wel het feit dat je dikker wordt en dat je hormonale onbalans krijgt. Dus dat buikje, ja, niet alleen ziet dat er niet heel aardig uit, eh, niet heel sexy, maar het, is, het levert ook gewoon gezondheidsschade op. die uiteindelijk kan resulteren in, in libidoverlies. Nou ja, goed, en als je geen libido meer hebt, wat, wat heeft het leven nog voor zin dan? Dus doe dat haar er maar af.